Goedendag, mooie foto die het weer representeert voor de komende periode. Er gaan af en toe buien vallen, soms veel buien. Dat levert dan wel mooie bellen op in deze plassen bijvoorbeeld. Ja, ook tijdens de Pinksterdagen dus flink wat neerslag op de radar. Kunnen we mooi zien op de Pinksterdag vanuit het zuiden die neerslag dichterbij gaat komen. In Zeeland en Zuid-Holland viel al wat neerslag. Dit is dan zondag. Aan het begin van de middag boven het noorden van Frankrijk en België veel neerslag boven Limburg ook. En dat schuift vanmiddag en vanavond over ons land naar het noorden. Dat levert veel water op. Daarachter, morgen, tweede Pinksterdag opnieuw buien. Dat kan ik u het beste laten zien straks met de weerkaarten. Eerst maar even naar die neerslagsommen kijken, want het is nogal flink wat water wat er kan komen te vallen. De komende 48 uur komen we uit op totale boven de 20 mm in grote delen van het land, lokaal zelfs meer dan 40 mm, terwijl elders hooguit 10, 15 mm valt. Grote verschillen dus. En dat komt door dat buijige karakter. Waar dat precies gaat vallen, die verhouding, ja dat is ook natuurlijk altijd onzeker. Het model heeft wel duidelijke voorkeur voor het noorden van het land dat daar de meeste neerslag gaat vallen. Dat zit er al een tijdje in in ieder geval. Goed, de weerkaarten dan. Die pakken we op op maandagnacht. De nacht van zondag op maandag. Dan hebben we de meeste neerslag gehad, want dat gaat vanavond passeren. Dat schuift dan naar het noorden toe en dat zien we hier terug boven de Noordzee samen met een kerntje van lage drukgebied. Maar de neerslag die gaat maandag geleidelijk aan weer passeren vanuit het westen. Als ik de animatie aanzet, kunnen we dat zien. Dat draait als het ware zo weer het land op en dat betekent dat we morgen ook nog met een aantal buien te maken gaan krijgen. En daarna, ja, dan blijft het toch wel onbestendig, want dit lage drukgebied dat zal wegtrekken naar het noordoosten. Dan wordt het dinsdag tijdelijk wat rustiger, maar vanuit het zuidwesten komen ook weer nieuwe. Storingen onze kant op. En dat betekent dat we gewoon een heel wisselvallig beeld hebben. En vooral woensdag dat er dan ook weer een aantal stevige buien kunnen gaan vallen. Ik zet de animatie weer even stil. Hier zien we dan woensdagavond dat die storing net voorbij getrokken is. We houden die west-zuidwestelijke stroming. Hier zien we ook weer een nieuwe storing. Komt allemaal onze kant op. Kortom, van stabiel zomerweer is geen sprake. Wil je echt naar de warmte toe, dan zal je naar het zuiden van Europa moeten gaan. Daar vaak 30 plus in de middag. Maar bij ons, ja, wisselvallig weer. Ik kan het niet anders omschrijven. Er zijn natuurlijk best momenten dat de zon even goed doorbreekt. Maar iedere dag is er toch ook wel kans op een paar buien. Soms wat meer, soms wat minder. Komt ook goed tot uiting in de neerslagprognose. Laat ik die er maar eens bij pakken. Dan zien we toch de komende week dat er vaak een grote kans is op neerslag. In het weekeinde lijkt het juist weer wat rustiger te worden. En die week daarna, ja, ook die vertoont toch wel dat wisselvallige beeld met die zuidwestelijke voorkeur. Je kunt zich voorstellen dat de temperatuur dan ook niet al te spectaculair zijn. Over het algemeen zo rond 20 graden in het groot deel van het land. In het zuiden soms wel ietsje warmer. In het noorden zal het ook zo rond die 20 graden zijn omdat de stroming zuidwestelijk gaat worden. Ook geen uitschieters in de week daarop. Kortom, licht wisselvallig zomerweer nogmaals. Met soms buien, soms zon en niet al te hoge temperaturen. Fijne dag.